gaat niet, je moet wel hier eens water. Dat ging een beetje. We hebben hier gewoon spuiten en eten. Een paardje zo erbij zetten. Eerst even je medicijn geven En dan moet je eten geven en dan meten. Ik ben er dus pas achter gekomen met bed op doen: dat je dit kan draaien tot waar het moet. Dus dan is je paard 300 kilo, dan kan je zo en dan spuiten 300 kilo. Niet dat we het nodig hebben met gewoon die helemaal. Maar wel grappig twee. Ah, ja, ze gaat heen, rustig aan. Eén, twee, klopt Nou, ben je er klaar voor? Ja hoor. Okay, nou, ik heb veel plezier. Dank u liever van en dan uh, zit er straks. Dat is je kaart? Nee. Waar is die? Oh, dat weet ik niet. Ik denk in mijn poets uh... tas. Nou blondie, daar gaan we weer nu wel naar links toe. Oké, okay, blondie een vriend gewonderd. Deze keer de de goede weg volgen, ja? gaan we dat doen? De goede? The right side. If you had it all, nobody to call. Maybe they, you know me. If you had it all, nobody to call. Maybe they, you know me. Welkom. <laughs> Hele mooie intro. Het is vandaag dinsdag en ik ben alleen op buitenrit alweer. Oh, mijn ogen worden echt heel klein van deze koopgroep. Kijk, staat hij nou aan? Nee toch? Oh, hij valt het naar boven. Nee. Oh. oh. Um, ik weet dus niet of Lonnie goed loopt, want I don't know. Dus ik ga mijn telefoon ergens neerzetten. Oh. En ik ga voorbijdraven. Oh. Oh. Okay. Ah, niet vallen wat hij nou aan ik zie dat niet oké okay. kom Lonnie we gaan even een telefoon ergens zetten. ik is ik zit er sowieso echt als een aardappelhoofd op oh, komen er komen ook andere ponies mensen weer voorbij we zijn volgens mij nieuw aangekomen. Oh, dit ding wat wordt helemaal. Nou, ik ben weer terug. Ze liep helemaal goed, dus het zat gewoon in mijn hoofd. En ik ga nu mijn spullen opruimen en dan die daar De paardjes lekker op de wei. Goedemorgen. Het is woensdag, laatste dag. Uh, onze vakantie -weekendje, uh, half weekje weg. En ik ga een touwrit maken in mijn eentje in het donker. <lacht> en ik heb het nu al koud, dus ik heb oh, even juist ja, mijn vest aan. Hoi blondie. Dus kijk ze. Maar ik ga poetsen, zadelen en dan het uh, bos Kijk, het is nog verder dark. Hier staat het licht aan. Zoals jullie zien is het echt nog een beetje donker. Nou ja, zo meteen komt zon op en dan eh, wordt het prachtig. Uh, ik ga vandaag samen met Blondie op buitenrit. Uh, we gaan naar de heide toe en dat soort dingen. Dus ik gebruik de zomerbus vliegenspray van. Ik ben in mijn eentje en nu is gebeurd en dan heb ik dus zeg maar niemand. Oké, okay, kom maar. Voor anders is ook veiliger dan ernaast. Teugels op wat. En gaan. Kijk nou Blondie, wat mooi. Kijk, eens radio Kootwijk volgens mij. Knap, heb ik er al bedoel, je nu daarheen of daarheen. Oh. oh, dit is mijn eerste reactie trouwens. Oh, ik had volgens mij niet op beeld. Oh, mijn god. Daar rent daar een zwijntje. Oh, oh ik vind het precies. Oh, ik heb precies. Het ding is uit. En dan komt er zo. Eens... Oh. oh, trouwens. Als jullie dachten: wat ben jij net aan het doen? Ik was een fotoshoot aan het houden met Blondie. Dit is zo leuk zo. Nou, ja, picture. Maar ik was een fotoshoot, shoot aan het houden met mee. Uh, ze luisterde keurig. Daar heb ik niks over te klagen. Want uh, ja. ja, ze deed gewoon. Ik ben ook langs Radio Kootwijk gekomen. Misschien dat je het daar nog ziet. Nee, het is om. Nou, oh, Radio Kootwijk zit daar. Ik moet zo filmen. Oh, dat licht is goed, jongens. Nou. Radio Kootenwijk heb ik dus gezien, daar ben ik bij gekomen en het was niet helemaal de bedoeling om daar langs te komen. Maar, oh dat licht is zo goed. Maar uh, het is toch gebeurd. Oeps. Nu ben ik de weg kwijt, alweer. Uh, ik ben bij Radio Kootwijk ergens naar rechts gegaan. Uh, en ik zit nu midden op de heide. En dan hoop ik dat ik op een gegeven moment het nummertje 48 vind en dat ik dan naar huis kan. Nou ja, ik wil eigenlijk ook nog naar de zandvlakte, maar het is al wat later. Ik moet ook nog ontbijten en zo. We gaan het maar wat slecht. Oh, wow. uh, uh, uh. ik ben helemaal dood voor jou. Okay. Jeetje, ik heb echt meteen een hartanval. Kijk, okay, zo kunnen het licht Even aankomen. Ja, ik ben ergens naar rechts gegaan en ik hoop dat ik nu op de goede weg naar huis zit. Ja, en ik was aan het stellen over die zandvlakte. Ik wou eigenlijk nog naar die zandvlakte gaan, maar uh, ja, het is ook al laat en zo. Hoe laat is het eigenlijk? Het is. Ik ben al twee uur onderweg. Het is dus zes over acht. Ja, uh, um. nou, hele mooie heide. Daar is het ook heel mooi. Alleen die zon zit in de weg. Irritant. Die ziet mijn hoofd ook steeds niet. Huh. De maan is er ook nog. Wat is dit? Huh. Wacht, ga het laten zien. Kijk daar. Huh. Ik zie het niet meer. Kijk daar. Er is de maan. Huh. Dat past niet in mijn hoofd hoor. Huh. Oh, er zijn daar mensen. Hoi mensen. Ik was heel leuk aan het filmen. Het is een oude vrouw of een oude man op een fiets. Ik ga aan de rechterkant lopen. Loi, andere kant. Zou dit boos worden omdat ik hier, hier rijd? Nee toch? Kijk, hier is het ook heel mooi. Ik heb net ook een paar mooie foto's, maar ik wil weten dat dat witte ding is. Ik denk dat het zo het lijkt op een golfkrachtje achter iets. Maar kijk, ik ben helemaal matchy matchy met de heide. Ik heb paars. Ik een paarse oh. Daar heb ik gewoon over nagedacht. Ik had ook nog een paarse broek, maar die heb ik niet meegenomen. Want ik dacht, ah nee, het is toch wel warm. Oké, okay, we hebben hier een splitsing. Ga ik naar links of ga ik naar rechts? Ik weet dat we naar rechts gaan. Ik ga echt naar de middle of nowhere toe. Ik heb geen idee waar ik ga belanden. Ik liep hier net zwijntjes, en ik was net te laat. Ik heb een mini-suitje gezien en een grote. Kan ik kan het verder inzoomen door zo'n hertje. Hij ah, gaat ook niet verder. Ga lopen. Oké, okay. wat de toestand nu is, we hebben stress. Want ik moet zo snel mogelijk naar huis komen, want we moeten zo weggaan en dan moet alles leeg zijn. Um, en ik heb in mijn zak, hier ergens, heb ik de sleutel van mijn kastje en in mijn kastje staat alles. Oeps. Um, en over een paar minuten is het ontbijt afgelopen, dus we kunnen ook niet meer ontbijten. Ook helemaal top. Um, alleen maar omdat ik de weg ben uitgeraakt. Dus ik moet nu even uh, traven galopperen, iets in die richting, rechtuit, zo snel mogelijk daarheen. Naar de trailer, spullen inpakken en dan gaan we. Nou, dat is dus hoe de tussenstand nu is. Dus ik ga maar even snel opschieten. Ik ga uit. Zo, we zitten weer in de auto. En je bent moe, je viel in slaap bijna. Ja, ik zat in het ruithuisje en ik uh, ik was mijn telefoon aan het opladen en ik viel steeds half in slaap toen ik boek gaan scheppen heeft mama de trailer aangekoppeld, hebben We hebben de paardjes erin gezet. Ja, mijn is nog steeds stokkreupel, dus dat gaat niet uh, echt heel lekker. Ze heeft wel mee te kam, dus ik hoop dat ze weinig pijn heeft. Maar goed, ze wilde niet, dus ze staat er wel op, maar ze loopt er niet goed op. Dus dat is een probleem, maar goed, uh, het is nu sinds maandag, het is vandaag Woensdag, dus uh, ze heeft nog een hele dag uh, antibiotica of twee dagen antibiotica en anders moeten we even contact opnemen met de dierenarts of er niet iets anders aan de hand is. Ja. Heel vervelend, maar uh, ik hoop dat we het op kunnen lossen. Ik hoop het. Ja. Hoe was je doorrit? Lang, echt heel lang. Maar ja, ik heb jullie hier helemaal in meegenomen <laughs> en uh, met, met mijn kaart en mijn GoPro en de camera's wisselen. Ik heb mijn best gedaan. We hadden jou Kootwijk gezien. Hertjes, zwijntjes, eh, konijntjes. Leuk. Het zijn niet de paas als ik hier heb gereden. <laughs> Echt, ik, ik ben overal aan nergens geweest. Uh... Nu lekker naar huis. Paardjes hebben nog vier lekker op de wijk kunnen staan. En uh, ik denk dat jij je stoel achterover gaat zetten, want anders je hoofd zo doen. Dan wordt het wel in De tweede steek zonder zijn ik. Oh, nou, misschien moet je daar dan wel voor wakker blijven. Nou, in ieder geval, uh... oh, dit is echt zo waardeloos, jongens. Oké. Okay. Uh, wij gaan naar huis toe. Uh, Paardjes uitladen, lekker op stal zetten. En dan uh, zien we jullie. Nou, morgen zijn ze sowieso vrij. En vrijdag naar de Trainer. Dus tot de volgende dag. Ja, Achterbenen zijn zwaar. Nou, ja, dat is alweer beter. Zo, dat gaat soepetjes. Nee, hoef maar is hoeft wel warm. warm? Ja. Warmer dan de rest? Ja. Zo, dat ging heel soepel me dan. Kijk hoe ze leuk. Misschien kunnen we nog even zeker gedacht doen. Het is nacht donderdag. Leuk dat je er nog steeds bent. <lacht> um... Vroona natuurlijk nog steeds aan haar been. Ik vond hem wel minder dik dan de vorige keer, maar nog steeds wel dik. Optilling ging hartstikke soegel. Hoeven was wel.. Oh nee, valt wel mee. De rest hoeven zijn ook warm. De uh, zijn niet warm. Dat dacht ik, maar het is niet zo. Kom vrouw. We gaan walken. Kijken hoe je walkt. Uh, ja, dat is nog niet. Ja, dat is je gaat op uh, het rilplaat. En, oh. en daarna... Oh, en daarna ga ik samen Hoe Hoog Een vaccin gehaald, dus ik heb nu een beetje spierpijn in mijn arm. Maar de paardjes er staan erbij wij. Even op dit vreemde. Lopen mij in de oh. op deze vreemde? Uh, Vrona, haar been gaat steeds beter. Ze heeft morgen een een uurtje op het heel gestaan staan en gezondheid. Hm. En dat werkt blijkbaar heel erg goed, dus daar zijn we helemaal blij mee. Uh, ja, geen duim. Geen doen. staan nu lekker op het wij.